Hallo, mijn naam is Peter Lamme en ik ben managing partner van organisatieadviesbureau P5Kop. En ik sta hier in onze digitale studio in Blijken. De afgelopen maanden hebben we deze gebruikt om webinars te geven, werksessies te houden op afstand en digitaal te vergaderen. Gelukkig kunnen we nu weer vaker naar onze opdrachtgevers toe voor sessies waarbij nabijheid belangrijk is. Maar dat betekent wel dat deze studio nu wat vaker leeg staat. En dat is zonde, En daarom bedachten we iets leuks. Laten we deze digitale studio gratis ter beschikking stellen aan zorgorganisaties, onderwijsinstellingen of woningcorporaties. Of je nou opdrachtgever bent van p 5 com of niet, of dat je dat in het verleden bent geweest, iedereen is welkom. Je kunt deze studio gebruiken voor bijvoorbeeld webinars voor grote groepen van medewerkers. Een ideale manier om mensen toch persoonlijk een boodschap te brengen. Organisaties als GGZ Ingeest, Woonforten, zorggroep Noordwest-Veluwe en duurlijk wonen gaan jullie voor. En mocht je drempelvrees hebben voor het organiseren van een webinar, geen punt. Wij begeleiden je van uitnodiging tot de technische ondersteuning tijdens het webinar tot en met de evaluatie. Allemaal als onderdeel van ons gratis aanbod. Ben je geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar mij op het onderstaande mailadres en dan nemen we contact met je op. Ben je zelf niet geïnteresseerd, maar gun je dit wel andere organisaties? Klik dan op interessant Commentaar of delen en dat komt bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht.